De Lijze presenteert Superplus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we uit hoe je jouw gegevens en je profiel wijzigt. Open de MyDeLijze-app en druk in het menubalkje onderaan op Profiel. Scroll naar het onderdeel Persoonlijke informatie. De gegevens die je kan wijzigen zijn je naam, aanspreking en geboortedatum telefoon- of gsm-nummer, je e-mailadres, wachtwoord, je taal en facturatie- en leveringsadres. Wil je switchen naar een andere voordeelbundel? Dat kan ook. Druk in het menubalkje onderaan op Profiel. Scroll in je profiel omlaag naar Mijn voordelen. Kies daar welk van de drie voordelenbundels het best bij jou past. Unique, personal of basic. Wat je ook kan aanpassen, zijn je communicatievoorkeuren. Daarin duid je aan op welke manier je onze communicatie en aanbiedingen wil ontvangen. Let wel op, dit kan effect hebben op je voordelen en je gekozen pakket. Ziezo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet met SuperPlus.